Oh, leuk dat jullie weer kijken naar een uh, nieuwe video van mij. Wederom een Lego-video. En vandaag is het de beurt aan New York City. Naar nou, Parijs en Londen is het vandaag de beurt aan New York. Dan hoor gelijk één klein puntje van commentaar. Waarom niet de Brooklyn Bridge erbij? Een van de meest kenmerkende gebouwen van de stad. En, ja, gebouwen, bruggen... Maakt niet uit. dus Gemiste kans. Dus ik hoop dat die nog een keer los eh, te verkrijgen valt. Kijk, dit bedoel ik. Prachtige brug. en eh, we moeten missen. Wat er wel in staat is het World Trade, One World Trade Center. Ik weet of het goed te zien is. Helemaal uh, rechts op de foto: gebouw Fleureton Building. Dus Dit is uh, een van de oudste gebouwen. O, heel typisch uh, New York. Vrijheidsbeeld natuurlijk. Dit is het Fleureton Building. Vrijheidsbeeld. Deze witte is de Chrysler Building. Een van de grootste art deco gebouwen ter wereld. Heel mooi. En natuurlijk de Empire State Building. Iedereen die in New York geweest is, heeft er wel op het dak gestaan denk ik. Foto van af het Empire State Building zo te zien. Ik heb al een paar foto's zo gemaakt toen. En het leuke aan deze is: hier zit de Lego Separator Tooltje bij. Dus je, um, als je de fouten gaat bouwen en het, uh, het lukt niet om hem goed voor elkaar te krijgen, zou te veel geweld gebruiken, want dan sloop je heel erg door. Dan kun je heel makkelijk het ongedaan maken. Zoals altijd, we netjes uh, gepakt. Krakende zakjes natuurlijk. Hij de andere dozen, Londen en Parijs, stond hij ook in het boekje, maar zat hij niet in de verpakking. In deze keer wel. dus... Uh, of ik heb mazzel of het is zo bedoeld. Ik weet het niet. Wat het grote plan van Lego is hierachter. Maar we gaan hem, uh, ga hem vanavond in elkaar zetten. Dus uh, tot dan. Kijk, dit is de gehele inhoud van de Doos. Ja, we gaan beginnen. Kijk, dit is het plateauetje. Het plateau is nog iets verder af nou. en dan zijn we op zoek naar deze. Okay. Mm -hmm. ben ik weer, inmiddels een dag later. Dit is het eindresultaat. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Uh, net als de Parijs en de Londen Lego. Uh, schrijf even in de comments of je nog meer uh, Lego wilt zien. Hè? Andere Skylines of een, andere, of een los gebouw of een auto, motor, weet ik veel. Laat me weten. Vergeet niet te abonneren. Ik heb nog steeds als doel om de 1000 abonnees te halen voor het einde van het jaar. Dus dat moet zeker gaan lukken met jullie hulp. Dek aan het duimpje en tot de volgende keer.